De eerste oefening van reeks 15 gaat over het opmaken van een rekenblad. Ook hiervan eerst een kopie maken. Zo. Op de juiste plaats gaan zetten. Dat zijn we ondertussen gewoon. Hè. Informatica, rekenbladen en bij online gaan we die selecteren. Van het moment dat je boekje drukt, gaat hij al een kopietje maken. En dan mag de oude afgesloten worden. Goed. Je gaat hier een aantal stapjes zien in de opgave, maar je gaat in pretparken, gaat heel wat pretparken zien staan met attracties en een lange lijst. eigenlijk. Het gaat erom dat als we die lijst willen gaan afdrukken, zo'n eventjes op afdrukken duwen, en je zou alles op standaard 100% laten staan, dan ga je zien, hier, die lijst, kijk hoe dat in de pagina's weergegeven wordt, daar kan je eigenlijk niet veel mee. Dus die lijst is eigenlijk heel lelijk om af te drukken, of heel, ja, het is eigenlijk onbruikbaar zelfs, hier, zo. Dus we gaan ervoor moeten zorgen... Door de stapjes in de opgave om dat mooier te maken. Hier staan een aantal van die stapjes die je in de afdrukweergave al kon gaan doen. Je kon de stand gaan aanpassen, de schaal, de marges, de uitleiding enzovoorts. Dus ik ga die dingen al doen. Um, ik ga het gewoon rechtstreeks in één weg doen. Dus ik ga hier afdrukweergave even tonen. En ik, uh, het eerste wat je moest doen was hem op liggend zetten. Nu, standaard gaat hij al kijken wat soort tabel is het, En dan gaat hij al zelf kiezen voor staand of liggend. In mijn geval had hij het al op liggend gezet. De schaal. We gaan alles aanpassen aan de breedte. Dus we doen aanpassen breedte. En we zetten de marges ook op smal. Dan, dan blijft er weinig wit ruimte aan de zijkanten over. De uitleiding, dat zit hier bij opmaak. De uitleiding moest horizontaal aan de linkerkant. En verticaal moest het boven blijven. Dus die lijstjes worden linksboven aangevuld. Zo. Voeg in de afdrukstand ook een kop- en voettekst toe. Die staat er nu nog niet. Dus bij kop- en voetteksten zet je een aantal dingetjes aan. Paginanummers zetten we automatisch aan. De werkmaptitel en de bladnaam. Dan ga je zien hoe alles heet en eh, wat dat het werkblad ook heet. Dat is eigenlijk genoeg. Als je hier op annuleren drukt en je drukt opnieuw op dat afdrukicoon. dan ga je zien dat alles bewaard is. Dus je stelt het gewoon in. Je drukt op annuleren en toch is dat ondertussen bewaard. Van die eerste rij hier... En dan zit ik ondertussen bij opgave 4. Moeten we volwaardige titels maken, moeten die een kleurtje geven, wat groter maken. Rijen vastzetten moeten we ook gaan doen, dus ik ga dat rechtstreeks in één weg doen. Dus ik selecteer mijn bovenste rij hier, dat bovenste bereik. En ik moet dat een gekleurde achtergrond geven. Je mag kiezen wat je wil. Dus ik zal nu eventjes blauw maken. Ik zal mijn lettertype nog wit zetten. Dat moest vet, en als ik me niet vergis, moest dat grote 12 zijn. Daar moesten randen rondkomen, dus ik zet alle randen aan, maar dat was een dikke rand. Zo, voilà. Dus je ziet dat er al wat randen rondstaan. En, heel handig, die bovenste rij, Op het moment dat je een beetje naar beneden scrolt, ben je die kwijt. Dus wat ga ik doen? Ik ga via weergeven vastzetten, ervoor zorgen dat mijn eerste rij altijd in beeld blijft staan. Dus als ik nu naar beneden scroll, dan zie je dat die bovenste rij in beeld blijft. Het handige is ook dat hij dat gaat herhalen in het afdrukvoorbeeld. Dus als ik het afdrukvoorbeeld doe, en ik scroll nu naar beneden, dan zie je op iedere pagina die bovenste rij staan. Als dat niet bij jou lukt, dan moet je hier eens kijken bij kop- en voetteksten, en dan staat waarschijnlijk dit vinkje niet aan, vastgezette rijen herhalen. Dus zet dat zeker aan, en dan ga je zien dat die dingen die je hebt vastgezet, dat die zeker blijven staan druk terug even annuleren. Je kan dus ook zo kolommen vastzetten. Hè? Ik ga het gewoon even laten zien. Je kan dus ook kolommen vastzetten, zoveel als dat je eigenlijk zelf wil. Goed. Dan zit ik ondertussen aan de breedtes. Als ik me niet vergis, de breedtes gaan aanpassen. Wat op 200 zetten, iets op 600. En een aantal cellen of kolommen de optimale breedte geven. Dus dat ga ik doen. Mijn attractie hier moet het formaat van de kolom moet 200 zijn. Zo. En als ik me niet vergis, moest de e kolom 600 breed zijn. 600, zo. En alles daartussenin moest de ideale breedte hebben. Dus ik weet, er gewoon tussen gaan staan, dubbelklik. Tussen gaan staan, dubbelklik. En tussen gaan staan en dubbelklik. En dan hebben we het. Goed. 6. Als ik me niet vergis, zitten we in opgave 6. Textomloop. Zet alle cellen in de opmaakomloop. En lijn alle cellen linksbovenuit. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus alles wat dat hier staat... Ja, je kan het zo selecteren of je kan het zo selecteren. En dan mag je eigenlijk zelf, euh, zelf kiezen. Hè. Ik ga de tekstomloop aanpassen. Dat is een hele lange lijst. Zo. Hier staat de tekstomloop. En je ziet dat die hier nu gewoon op doorloop of overloop staat. Het mag zeker niet afgekapt worden, maar je kiest voor omloop. En dan gaan we eens kijken hoe ziet ons tabel er nu uit. Je ziet dat het nu wel binnen één cel past. Hè, dus dan stopt het hier vanachter. Dat is veel handiger. Maar de uitleiding moest wel zijn linksboven. Dus ik ga horizontaal alles zeker links zetten. En ik ga hier ook kiezen voor bovenaan. Dan is alles van boven uitgeleid. Hè? Ik denk dat alleen... Ja, dat is voor zo dadelijk zie ik. Verwissel kolom A en B van plaats is de volgende opgave. Dus A en B moeten van plaats verwisseld worden. In Google heel gemakkelijk. Als je dat selecteert wordt het een handje. Je pakt het vast. Je sleept het naar waar je het wil hebben. Je laat het los. En je ziet dat dat van plaats veranderd is. Dus nu hebben we eerst de pretparken, dan de attracties en hun types en zo staan. Heel eenvoudig gedaan. Selecteer alle attracties en zorg bij de opmaak voor afwisselende kleuren. Dus ik ga al mijn attracties en zeventjes selecteren. Ik begin altijd helemaal van onder en dan hou ik gewoon de muis in tot linksboven. Dat is veel gemakkelijker. Ik kies bij opmaak afwisselende kleuren voor ergens iets lichtgrijs. Maar ik moet wel de koptekst uitzetten, want de kop had ik niet meegeselecteerd. Dus ik zet de koptekst uit en alles gaat om beurten uh, ja, een, een kleurtje krijgen. En ik kiest zelf maar wel een kleurtje dat dan moet zijn. Uh, de kleuren, selecteer centreer, sorry, kolom D, dus dat ga ik doen, die moet gewoon gecentreerd die jaartallen, dat is ook weer veel mooier, en dan zet de rasterlijnen uit dus als je, je ziet hier nu op het scherm nog de rasterlijntjes, dus ik doe weergeven rasterlijnen, die zet ik uit, en dan zeggen ze plaats tussen alle rijen een dunne stiplijn dus dat ga ik wel nog even doen, dat is de laatste opgave, zo ik selecteer, ik hou in tot boven zo, en ik kies uh, voor dit knopje, en dan zeg ik tussenlijntjes, die staan daar, horizontale lijnen. Dat zijn geen dikke lijnen, maar dat zijn steppellijntjes. En ik ben eigenlijk klaar als ik nu mijn afdrukvoorbeeld een keer bekijk. Dan zie je tenminste pretparken, attracties, types. Nu zijn het nog, dus even kijken, dan zijn het ook niet meer zo heel veel bladzijden. Hè. Dus nu zijn het tien pagina's met helemaal mooi nee. mooie opmaak voor alle hoofdingen zitten erin. De paginanummers zitten erin, de afgesloten, de kleuren zorgen voor een veel duidelijker leesbaarheid. En het verschil is natuurlijk heel groot met hoe die tabellen er de eerste keer uitzagen. Dus dit is jouw oefening. We hebben alle stapjes doorlopen. De laatste stap was die met de rasterlijnen. Dus we zijn erdoor. Nu is het aan jou. Dus van die lange, onoverzichtelijke lijst maak jij een mooie, afdrukbare lijst. Met op iedere pagina ook de eh, rijkoppen van boven. Goed. Veel succes.